Mijn naam is Tom en ik wil u graag helpen bij de aankoop van de juiste rolator. Als u een rollator kiest, is het belangrijk te weten of u hem voor binnen of voor buitenshuis gebruikt. Een binnenrolator is veelal wat compacter, wat lichter, heeft kleinere wielen, puur gericht op maximale wendbaarheid in uw huis. Tevens zijn de kleine wielen perfect geschikt om te rijden op een harde ondergrond, of tapijt, maar zeker niet op niet-egale ondergrond. Dus gaat u een rollator ook buiten gebruiken kies dan voor een buitenrolator die veel meer veiligheid biedt buiten dan een binnenrolator. Goed is te weten dat buitenrolator tevens in wat kleinere, compactere vormen te koop zijn. En daarmee ook zeer geschikt om als binnenrollator te kunnen fungeren. Als buitenrolator heeft Tomzorg vijf types in haar segment. Als eerste de budgetrollator. Een zeer goede keuze als u collectief goede rollator wenst zonder specifiek bijzondere kenmerken en het prijs voor u het laagste koopargument is. Ten tweede heeft Tomzorg eenvoudige lichtgewicht rollator. Als u een collectief goede rollator bent, maar omdat u minder sterk bent om de rollator te tillen, of toch de rollator wat vaak opgevallen meeneemt, is een standaard lichtgewicht rollator een bijzonder goede keuze. Daarnaast hebben deze rollator's al meerdere accessoires, bijvoorbeeld de keuze uit een brugleuwe. Als derde heeft Tomzorg... De zeer makkelijk opvouwbare lichtgewicht Deze rollators zitten in de hoge prijsklasse en zijn de meest eenvoudige opvouwbare lichtgewicht rollator veelal ook met meer specifieke kwaliteiten te kiezen of speciale accessoires bij te kiezen. Als vierde heeft Tomzorg combirollators. Dat zijn rollators die zowel als rollator te gebruiken zijn of als, als rolstoel. Indien u buiten loopt en u wordt Moe, dan is een combirolator heel eenvoudig om te toven van rollator naar rolstoel en kunt u zich verder laten duwen en als u weer op adem bent gekomen is deze rolstoel weer heel eenvoudig om te bouwen tot rollator en kunt u weer achter de rollator plaatsnemen en uw wandeling vervolgen en als vijfde heeft Tonsor hele speciale rollators voor hele specifieke wensen bijvoorbeeld als u wat zwaarder bent of als u bijvoorbeeld maar in één hand kracht heeft, zodat u maar aan één kant kunt remmen wij wensen u veel succes in de keuze van uw rollator. Mocht u nog specifieke informatie wensen over de binnenrollator of de vijf typen buitenrollators die we hebben genoemd, kunt u kijken naar de specifieke video's die hier over informatie geven. Hartelijk dank voor aandacht en veel succes met uw keuze.